Mijn naam is uh, Henny van Bentum en ik heb een reclamebureau een drukkerij. Van oorsprong personeelsfunctionaris, uh, pedagoog. Ik woon in de wijk Lindehold. dat de wijk inderdaad erg groen is. En dat het uh, veel uh, recreatieruimte eigenlijk uh, in zich heeft. Uh, alles, in feite. Ik, uh, ik ben er geboren, ik ben er getogen. Ik ben zelf stamhouder van de familie vanaf 1605. Dat betekent dat een overgrootvader van mij heeft hier in de Waalkade een bierbrouwerij ook gehad. Een, een complete stad. En als ik naar andere steden kijk, dan zeg ik van nou, daar wordt dit gemist van wat wij wel hebben. Voor mijn gevoel is, dat, is Amsterdam ook, prachtig, ook een prachtige stad, alleen ik vind hem verschrikkelijk druk. En onpersoonlijk. En uh, dat heeft Nijmegen dus niet. Het is persoonlijk. Uh, hier zeggen mensen elkaar nog uh, goede dag. Nou ja, je kunt hier uh, kind zijn, je kunt hier uh, middelbare scholier zijn, je kunt hier studeren. Uiteraard prettig uh, wonen. En uh, gelukkig breidt zich dat ook uit. Dus dat in uh, Nijmegen-Noord, Het begint nu echt een wijk te worden. En het is ook echt een hele leuke wijk aan het worden. Ja, de gemoedelijkheid valt me op, dat de, de, de, wat ik net zeg, dat Bourgondische, dat valt me op. Uh, ik zou haast zeggen, het is niet voor niks dat onze burgemeester voorzitter is van een veiligheids... Uh, uh, omdat hij bij wijze van spreken ook alles in zich heeft van, van wat andere burgemeesters misschien uh, yeah, uh, niet helemaal hebben. Uh, ...voldoende grond zeg maar, om uh, uh, uh, jongeren dus ook de kans te geven. Zeg maar. dus dat ze hier uh, hun toekomst kunnen opbouwen, want daar is uh, gebrek aan. Want zo gauw je dus de jeugd hier niet de kans geeft om uh, te blijven wonen. Nou, we worden geen grijze stad, dat verwacht ik zeker niet. Maar uh, het is wel zo dus dat het dan uh, uh, betekent dus dat een aantal mensen gewoon de stad uitgaan. De jeugd, zeg maar. Dus dat die hier uh, op kan groeien, maar ook kan studeren en ook kan blijven wonen. Dat gun ik, uh, dat gun ik Nijmegen. En ja dan wordt het, nog een, wordt het een nog mooiere stad, in feite. Ja, ik, ik kan alleen maar zeggen: zo, zo blijven zoals het is. Dat kan ik uh, alleen maar zeggen. En uh, spectaculair hoeft er niet veel te veranderen. Op het, buiten het uh, woningbouwprogramma, uh, zeg ik, maar voor de verdere rest niet. Ik wil met jou. In Nijmegen zijn, samen met jou in deze stad, samen